Ik ben in 2018 hier begonnen bij de Rolfgroep. Toen als stagiair op de HR-afdeling. Ja, ik was klaar met school en toen dacht ik: Ik vond de Rolfgroep zo'n leuk bedrijf. Dus ik ga gewoon een berichtje sturen en kijken of ze iets voor mij hebben. Ja, de Rolfgroep kijkt echt wel mee wat bij je past. Dat doen ze voornamelijk vanuit coaching. Ik heb echt wel maandelijks contact gehad met onze HR-afdeling. Om te kijken: Is dit iets voor mij? Ben je daar op de plek of, of niet? Ja, de sfeer is open, gezellig, iedereen staat voor je klaar, je werkt echt uh, met z'n allen aan het doel. Ja, dat is echt de sfeer. Ja, hard werken, ik denk dat dat altijd wel iets is wat bij werken hoort en waar je je voor in wilt zetten. Maar inderdaad, als je echt uh, met z'n allen zo inzet om zo'n hoogseizoen goed te laten draaien, dan werk je wel, je wilt geen steentje laten vallen, want je bent onderdeel van. En je wilt samen behalen en alles bijdragen wat je kan. Ja. Ik voel me echt gesteund uh, wat betreft mijn loopbaan en dat ik echt uh, gewoon kijken wat ik leuk vind. Want uiteindelijk, je, je moet lang werken. Het duurt nog wel eventjes voordat ik mijn pensioen kom, Dus dan moet je het het beste van maken. Ik ben Mariska, ik ben 23 jaar oud. Uh, ja, Gewoon hier starten en ontdekken vooral.